Bovee mij, dat zijn wij. Altijd in beweging. Al 55 jaar sinds de oprichting door BOVAG, toonaangevend in de mobiliteitsbranche. Die wij, dat zijn jullie. De motor van ons merk. Professionals met initiatief die beweging in gang zetten, zich verplaatsen in onze klanten en buiten de gebaande paden durven te gaan. Jullie hebben de sleutel in handen van onze gezamenlijke expeditie om vooruit te komen. Ieder als individu en samen als BOV wij, samen vooruit...